En vandaag hebben we een nieuwe video voor jullie. En het is een beetje wat anders dan wat we normaal doen. Uh, we zien namelijk wel eens de make-up of opmaken en klatsvideo's erbij komen. En die vinden we zelf ook altijd heel gezellig om te kijken. Maar we dachten, we doen het even net iets anders. En dit wordt een do-it-yourself en klatsvideo. Ja, we hebben namelijk al een tijdje een hele makkelijke DIY op de blending staan. En we dachten, voor een complete DIY video is het niet heel erg spannend. Ja. Dus we kunnen hem dan makkelijk hierin Verwerken En we hadden onze make-up ook al gedaan. Ja, we hebben wat leuke dingetjes om over te kletsen en die we aan jullie kunnen vertellen. En ik had ook nog op mijn Instagram-account om wat vragen gesteld. Dus het is ook nog gelijk een soort van Q&A. Dus laten we gewoon vooral beginnen. Nou, de doe je zelf die we vandaag gaan doen, is het recyclen, upcyclen en het maken van kaarsen. Die gemaakt zijn van kaarsen. Misschien weet je nog wel, een tijd geleden had ik een AliExpress-shoplog opgenomen. En daar had ik van die hele speciale houten lonten geshopt Dat zijn deze. Met deze houdersjes. Die, die zijn heel erg leuk om te gaan gebruiken voor een kaars. Dus daar hebben we een heel zakje van. Deze tijd is het gewoon lekker om kaarsen te, te doen. Te branden. Ja. Dus het uh, leek me perfect. En ik heb even... Gewoon in mijn kast gekeken, ik heb superveel kaarsen die ik of niet gebruik, of ze zijn opgebrand. Maar dan zit er nog zeg maar best wel wat kaarsvet in en dat is zonde om zomaar weg te gooien. Ja, dus. dus die gaan we omsmelten en dan gaan we gewoon nieuwe kaarsjes maken. En dit zijn dus van die speciale lontjes die gaan uh... knetteren. knetteren, als een soort van een houtvuurtje. Mogen. Ja, super vet. Verder... Uh, had ik op aanraden van Tara wat potjes met kaarsvet, dat dus zeg maar oud is, in de vriezer gedaan. Zodat ik het straks makkelijk eruit kan gaan halen. Dus ja. ik denk dat het tijd is om die erbij te gaan pakken. Ja, ik ga lang naar de vriezer toe. Oh, er zijn goed bevroren, zo. Ja, er zijn heel goed bevroren. Volgens mij zit het heel. Het uh... moet wel een beetje snel werken. Je kan namelijk heel makkelijk kaarsvet gewoon smelten en eruit halen. Maar ik had een keertje ontdekt dat als je ze invriest en dan het zo. Kijk, opensnijdt, Kijk hoor, dan wip je het er zo uit. Oh hier. Kijk, zie je? Dat is helemaal schoon. Ik had eigenlijk ook beter even een mes kunnen pakken. Deze haal ik er gewoon letterlijk helemaal uit. Oh ja, heel mooi. Oh, hij ziet wel helemaal los. Ik kan hem zeg maar bijna draaien, maar... Nou, de eerste vraag die mij gesteld werd was... Wat is de naam geworden van je alpaca? En het is goose geworden. Ik, ik zag die comment en ik dacht meteen, ja. yes, die is lekker. Die vond ik echt heel erg leuk. Al vond ik Paco ook wel heel erg leuk. Ja inderdaad. Maar ik zag inderdaad gozee en toen was het ja natuurlijk inderdaad. Hoe moet die zo heten? Naast de thuis thuis heb ik ook eventjes geaaid. Het is net alsof je Pakel. een huisjeer hebt hè. En was het dat was echt wel... zo lief. Hetzelfde met deze. Nee. Oh ja, het voordeel trouwens Wat is Wat dus is dit? Heeft deze nou... Is dit al een kaars die uit twee delen bestaat? De onderdeel nee. is wit. Ja, Wat is dit anders dus niet? Dan? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het, het gelukje is met deze kaars dat het allemaal een beetje dezelfde soort kleuren zijn. Wit, en een soort van off-white en bruin. Dus in dit geval kan ik gewoon alle kleuren met elkaar mixen. En dan krijg ik niet een of andere rare poepkleur ofzo. Oh okay, kijk, ik heb hem. Ik heb hem. Yes! Yay. Sorry trouwens als mijn haar de laatste tijd iets minder onvlieg zit in video's. Bij mij ook. Ik heb ik heel heb... vaak een staart in ook. Daarom. Ja, Ik heb zeg maar... En niet zo heel veel zin om het te krullen, alhoewel dat het wel mooi is. Maar het is ook weer heel lang geworden. En eerlijk gezegd, al, uh, ik moet echt naar de kapper. Ja, sinds dat ik op vakantie ben geweest is het echt nog um, lichter en geler dus geworden. Ja. En heel droog. Dus we zitten echt gewoon te trappen om weer een nieuwe kappersafspraak te maken. Ja. Ik zit nog een beetje te dubben over wat ik wil. Maar ik zit te denken om weer helemaal terug naar bruin te gaan. En ik zit eigenlijk te denken dat ik toch wel weer licht wil. Want ik vind lichter haar toch wat zachter staan. Nu is het echt gewoon heel erg uitgegroeid, heel donker bovenop. Dus dit, is, dit klopt allemaal niet meer. en ja. Maar ik denk niet dat ik weer zo licht wil als dit. Maar wel lichter. Maar ik ben dan bang dat het oranje wordt. Ja, laat eens even weten wat jij misschien denkt dat we met ons haar zouden moeten doen. Maar ik, ja. ik wil gewoon niet te veel hitte erop doen. Ik wil eigenlijk wil ik gewoon wakker worden. En het zit meteen super goed. Nou, we hebben hier dus een kommetje staan. Dus ik denk dat we dit allemaal moeten gaan smelten. En dat we dan de lunches die er nog in zitten eruit kunnen pikken. Nou, laatst hebben wij de 100k eindelijk gehaald op YouTube. En daar waren we echt super blij en dankbaar om. En uh, eigenlijk hebben we het helemaal niet echt gevierd met jullie en misschien vraag je je af van gaat er nog komen maar het of, blijft het weer of weer is weer. het gewoon zo van oh het is gebeurd oh. en ik denk zo <laughs> nee nee zo gaat het echt niet maar ja. weet je wat het was het het moment dat, uh, dat we het ontdekten, dat we ineens 100k hadden. Toen waren we en niet bij elkaar, we hadden net gesport en we zaten thuis een beetje te feesten met elkaar. En het was gewoon ineens zo ver en kort daarna ging hij op vakantie. <laughs> Tot gewoon een hele drukke periode zo, dat weet ik nog wel. Ik weet in ieder geval dat we er niet aan toe kwamen om iets te bedenken, want we waren echt helemaal niet voorbereid om iets te vieren, maar dat willen we echt nog wel heel graag doen. We willen wel iets terug doen om jullie te bedanken. We zijn er alleen nog niet over uit hoe en wat... Omdat... Ja, wat leuk is en wat nou het meest geschikt is om te doen, dus ja. Dus het komt nog, dus ja. hou ons even in de gaten. Uh, we hebben wel nog een beetje gefilmd op het moment dat we 100k hadden gehaald. Terwijl wij deze dingen gaan afwassen, dan gaan wij die beelden even aan jullie laten zien. Hi allemaal, dit is eventjes een hele spontane vlog. Want Larissa en ik schrokken ons een klein beetje kapot. Want we hebben ineens bijna 100.000 subscribers. Het is echt gewoon, het gaat vandaag zo hard dat we bijna. Het niet kunnen geloven en zoiets hebben van: klopt dit wel? Ik zit met Larissa te facetimen. En ik zie de teller nu veranderen. Dus dat betekent dat we nog maar 7 subscribers nodig hebben voor de 100.000. En je vraagt je misschien af: wat heb ik op dit moment aan? Maar Larissa en ik hebben net even gesport. oh nog maar 5. We hebben net gesport, dus we zijn nu net naar huis gegaan om even lekker te douchen. Dus vandaar dat we nu niet bij dit magische moment bij elkaar zijn. Maar ik denk dat vandaag echt de dag wordt dat we hem hebben. Dit is echt raar. Gewoon. Want het was al zo lang zeg maar een droom en een goal om te halen. En het lag eigenlijk nog heel erg altijd toch wel dichtbij maar toch heel ver weg. Kijk, ik heb aangekrippels voorbij. Ik weet niet het bij jou zit. <laughs> Valt wel mee ofzo. Oké, okay, straks blijft hij haken tot met vanavond. Ja! Nog vier! Oh my god! Oh! My god. Nog één! Holy shit. Dit is gek! We zijn, we zijn er al bijna. Echt? Oh my god! Oh shit, de, een digitale high five dan maar. Wow. Officieel, we zitten er zelfs overheen. Wauw, ik had niet gedacht dat ze hem al zouden halen in augustus. 24 augustus is de dag, Liz. Nee! Maakt niet uit, maakt niet uit, we hebben hem nog. Nou jongens, het is dus zover. 100.000. Ik ben een soort van met Larissa en uh, ik vind het heel erg leuk. Ik, vind, ik ben er wel heel erg trots op. We hebben hier zo lang naar gewerkt, dus we willen jullie allemaal bedanken voor het abonneren op ons YouTube kanaal en alle support. We lezen altijd eigenlijk al jullie comments en zien zoveel lieve woorden er altijd tussen staan. En we doen altijd weer ons best om jullie blij te maken en dan. Natuurlijk was het voor de 100.000 was het ook al helemaal dat we er trots op waren. Maar 100.000 is gewoon zo'n lekker rond getal. Ah. Wacht eens even. Wat krijgen we nou? Nee. Ah. Hij zit op de 9. Nee. Oh, we zijn weer terug. Yeah. En uh, waarom wij dus de 100.000 ook zo'n mooi getal vinden op YouTube is omdat we dan... Nou ja, het is, is het een award? We kunnen het wel een award noemen, denk ik, toch? Ja, het is een award. En dan krijg je zeg maar een zilveren playbutton. En we zitten nu al zo lang op YouTube. Het is een soort van extra trots die we dan aan de muur kunnen hangen. We moeten nog even kijken bij wie die dan gaat hangen. Maar we krijgen gewoon een zilveren playbutton. Dat is echt super cool. Dat is het super cool, Liss? Ja, ik ben echt zo heel erg blij. Dat wil je echt niet weten. Het is wel jammer dat we er dan op het moment dat het gebeurt er niet uitzien. En we gezweet hebben en net gesport hebben. Dat maakt het niet zoveel uit? Nee, ik ben, echt, ik ben echt heel blij en heel trots op ons gewoon. Ik heb echt. Uh... Super happy hiermee, dat is echt geweldig. Even kijken, een van de glaasjes pakken. Rood, dat is een leuk. Ja, en op de achtergrond heb ik even een lijmpistool in de, uh, het stopcontact gestoken. Want dan gaan we met een klein doortje lijm hierop aanbrengen en dan... Dat wordt wel lastig, want ik kan niet bij met mijn hand. Dus misschien kunnen we eerst wel even... even een, uh... Even een andere nemen. Face. Ja, dus dan kunnen we hem zo de in duwen. Het lunch erin doen. Kan je niet in doen. meteen het lunch erin doen. Dan is, kan je hem ook meteen even, uh... Ja, misschien wel. How smart, of you? Oh, kijk, dan kan je hem ook gewoon zo hier oh doen. Okay, maar het is alweer lang je? geleden dat we een duwtje zelf op je gezet. zetten. Nou, er werd nog een vraag gesteld. Wat staat er bovenaan jullie bucketlist? Nou, ik moet zeggen dat onze bucketlist. Echt nog volstaande dingen, denk ik. Allemaal leuke dingen, ja. Maar wat staat nou echt bovenaan? Ik weet niet, ik wil dingen niet per se in een volgorde nee, doen. Nee, ja, ja. Het is meer zo van, dit komt in één keer op je pad, of dit kan je nu gaan uitvoeren of zo. Maar er staan heel veel dingen gewoon bovenaan. Alles nu wel leuk om te doen. Ja, maar eentje die toch wel echt bovenaan staat, is denk ik een, nog steeds, volgens mij ik best wel vaak gezegd, een vrije val. Sinds kort staat er ook op, een uh, husky ride. Ik wist dat ze dat <laughs> zou gaan zeggen. <setzen>. Dat, <laughs> dat lijkt me echt ride. heel cool. Ga heel even kijken of de lijmpistool al warm genoeg is? Zo ja, doe ik er meteen eventjes een doodje op. En um, over pucklist gesproken. We hebben natuurlijk de Summer Goals gedaan afgelopen zomer. En ik vond het echt super leuk. We hebben echt alles opgrot in één maand. En we hebben daardoor echt super leuke dingen gedaan. We hebben onszelf echt een beetje gepusht om te zoeken naar Echt dingen die we heel tof vonden en het dan ook daadwerkelijk te doen. We hebben jullie gevraagd, van, vonden jullie het nou leuk? Moesten we ermee doorgaan? En jullie vroegen ook aan ons van, gaan jullie nog mee door? En we willen er wel heel erg graag mee doorgaan. We zaten wel een beetje te denken van, is Autumn Goals leuk, ja of nee? En ik, ik had in mijn hoofd dat ik er wel een paar had. Maar we hebben er toch voor gekozen om er waarschijnlijk... Dan winter rolls van te ja. maken. Ik zeg nu waarschijnlijk omdat ik het nog niet echt heb overlegd Ja, heel overlegd een meer zo. Een van rust en kijken hoe we het gaan aanpakken en dergelijke. Ik heb al wel een paar dingen op het lijstje gezet die echt 100% zeker in een winter rolls kunnen. Dus dan is het ook meteen wel leuk, want dan moeten we het echt redden voor het einde van het jaar. Dus dan heb je ja. ook een goede eindstreep. Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Want je hebt gewoon zo vaak altijd dat je... Dat je in je hoofd hebt van oh, dit wil ik echt een keertje gaan doen. En 9 van de 10 keer doe ik het dan gewoon niet. Gewoon, weet je wel, een jaar later kan ik dan nog steeds denken ik wil dat een keertje gaan doen. Maar hoe, hoe vervelend is het eigenlijk om te denken ik ga het een keertje ja, doen. Ik precies. ben echt best wel de queen in uitstellen en zo Het is net niet goed gegaan, mijn lijm is te snel gedroogd. Dus ik wil het even nog een keer proberen. Oh. Oké, okay, volgende twee. Wacht, ik ga nu snel, zit hij in het midden? Nou, nee, doe maar gewoon. Dit is het kaarsvet. Het lijkt echt op een pan met olie met allemaal restjes lumpia erin. Die aangebrand zijn. Ja, laten we even eerlijk zijn. Je kan nu een kleurtje toevoegen. Je kan een geurtje toevoegen. Je zou in principe die ranzige zwarte stukjes eruit kunnen filteren. Maar we're lazy. Ja. Sorry, we zijn niet lui. We zijn minimalistisch. En we willen er niks mee doen. Ja. Mocht je dit thuis ook gaan doen, pas alsjeblieft op. Als je te jong bent, vraag ook even je vader en moeder om hulp. Want het is heel erg heet spul. Het is eigenlijk gewoon... Allemaal vet wat we nu al erin gaan schenken, dus pas alsjeblieft op. Ja, ik weet nog niet hoe dit gaat, we hadden ook geen pan met een tuintje, dus uh, ik denk heel snel, Hoeveel heb ik er nog over? Oh, niet veel. <lacht> maar geen noot voor tareskaars, of geen noot, of ja, hoe noem je dat? Want ik heb hier ook allemaal van dit soort kaarsen, ja, vaccinelichtjes heb ik allemaal. En ik heb er echt extreem veel, hier heb ik er nog meer. Dus van: stel je hebt er ook heel veel liggen waar je dus eigenlijk niks mee doet, zoals in mijn geval. Gebruik dit ook gewoon om je eigen kaarsvet en dus een nieuwe kaars mee te maken. Dus wat we nu voor deze kunnen gaan doen is gewoon dit allemaal Dat omsmelten. Ontsmelten. En dan beginnen we eigenlijk gewoon weer met hetzelfde. En dan kunnen dat schenken. De volgende vraag is. Hoeveel piercings en oorbellen willen jullie nog? Ik zal als eerste maar even vertellen over hoe het met deze piercing gaat. Ik ben echt gewoon flabbergasted over hoe goed de heling gaat. Het is echt niet normaal. Ik heb dus een tragus uh, laten zetten. Een tragus piercing laten zetten. Als je die gemist hebt, dan zal ik de video wel in het i'tje zetten. Dat was een summer goal. En uh, het zetten deed echt veel meer pijn dan de helix, vond ik. Maar het hele daarvan gaat echt twintig keer zo goed. Want als je slaapt met die helix, voelde ik hem al. En dat het misschien je oor plat drukt en dan voel je hem echt een beetje zitten en dat heeft pijn. En ik voelde het tragisch al meteen niet. Ik, uh, weet je wel, eerst een beetje kloppen of zo, maar na drie dagen was het wel weg. Ja, het is zeg maar zelfs hoe positief Tara over de heling is dat ik iets heb van... Oh, misschien durf ik het dan toch wel aan, maar... Ja, ik ben echt, echt positief verrast. Ik heb echt helemaal geen last, ik heb geen bultjes, ik heb geen pijn, ik heb geen... Ik bedoel, het begin was wel een beetje dat dan... Dat... Vocht uitkomt en een beetje bloed en zo. En dat hoort wel. Maar voor de rest, ik heb nog even een check-up gedaan. Dus zei het ziet er gewoon super goed uit. Ja, ik ben ook helemaal dat ik denk, nou, ik ben klaar voor een nieuwe. <laughs> ik heb nog wel een beetje in mijn hoofd dat ik denk, of hier. Forward helix. Maar eigenlijk is mijn oor ontzettend uit balans. Want hier heb ik nu al mijn oorbellen en hier heb ik er één. Dus eigenlijk is mijn volgende stap nieuwe oorgaatjes. Gewoon in je oorlel. Ja, gewoon laten schieten. Piercing? Nee, nog niet helemaal. Uh, zeker of, of ik dat nog... Of ik dat wil. Oorgaatjes of niet? <laughs> oh nee, dat ging allebei niet zo soepel. Nee, of nou ja, allebei. Je hebt de, de piercing nooit geprobeerd. Ik heb natuurlijk nooit piercing geprobeerd. Alleen mijn oorgaatjes. De laatste keer uh, toen ik mijn oorgaatjes had laten doen, hebben we ook gefilmd. Was bij Claire's. En die hebben ook heel lang nog uh, steeds ontstoken. Of ze waren steeds heel lang nog ontstoken. En uh, nu heb ik er um, ringetjes in. En dat is eigenlijk het enige wat lukt. En ik wilde, ja. ook, ik wilde ook alleen maar zilver in dragen. Maar sinds ik een ringetje heb, is die eigenlijk... ...genezen en heb ik er een staafje in, gewoon een normaal oorbelletje, dan gaat het echt fout. Uh, het was scheef geschoten waardoor het achterkantje van mijn oorbel heel erg in mijn uh, velletje eromheen ging zitten. En dat zorgde echt voor echt een hele vieze, ja, was... durze plek achter mijn oor. Het is echt heel ranzig. Het was, niet, uh, het was geen leuk gezicht, meer. nee. Ik ben wel even op zoek naar echt een heel klein ringetje die echt zo perfect rondom oh ja. mijn oor past. Dat vind ik echt heel erg mooi. We zijn heel minimalistisch. Je zit echt zaal niet te luisteren. Oh. <laughs> ja, ik wil Want, wel dit. Uh, wat trouwens misschien ook leuk is, mocht je daarvan houden. Je kan natuurlijk ook al je kaarsen, kaarsenhouders, kaarsenpotjes nog versieren met allemaal ja. steentjes. Glitters. Misschien kanten eromheen, glitters. Maar um, eerlijk gezegd, ten taal denk ik eigenlijk gewoon heel erg simpel. Een huidig houden, een beetje van... Even simpel, dus dat gaan ja. we vandaag ook niet doen. Dat is wel heel erg leuk om te doen, mocht je daar wel van houden. Dus uh, dat wilde ik nog even zeggen als tip. En uh, er werd ons een andere vraag nog gesteld: een hele simpele vraag, maar wel een belangrijke vraag, vond ze. En dat is: uh, hoe gaat het met jullie? Het gaat goed. Uh, als jullie. Oh, heb ik dat op onze blog gezegd? Ja. Oh. Als jullie onze blog uh, hebben gelezen, dan had ik een tijdje geleden ja, best wel een dipje eigenlijk. Een goede dip. Ik denk wel de, de, de meest duidelijke dip in mijn hele leven. Daar ben ik wel nog weer uitgekomen en het ja, gaat eigenlijk wel goed nu. Voor degene die het echt maar niet hebben gelezen, wat, wat was het voor dip dan? Um, ja, ik kon eigenlijk niet heel goed mijn vinger erop leggen waarom ik me zo voelde. Maar het was echt gewoon, ik ben dagen niet het huis uit geweest. En dan, ik heb eigenlijk alleen maar op de bank gelegen en serie's gekeken en helemaal niks gedaan. Ja, ik had eigenlijk gewoon echt nergens echt zin in. Als ik nu zeg maar erop terugkijk, denk ik wel dat er wat triggers waren die het zeg maar hebben uh, getriggerd. Om het zo maar te noemen. Negatieve reacties die ik toch wat heftiger aantrok dan ik had gedacht dat het me zou doen. Maar het gaat nu goed, gelukkig. Dus ik ben er wel uitgekomen en is dat heel erg fijn. Alleen het is wel serieus de eerste keer geweest dat ik echt ervan schrok. Van goh, hé... Hey. Ik heb uh, me nog nooit zeg maar zo down gevoeld. Ja. ja, dat is wel schrikken. Dan kan ik meteen even verder gaan. Op... Ja, met mij gaat het goed trouwens. Niet heel, ja, ik kan er niet heel diep op ingaan. Het gaat eigenlijk gewoon, gewoon goed. Maar ik moet dan meteen denken aan een andere vraag. En dat was, als je je dus een beetje somber voelt, dus niet zoals je ja. voelt. Die werd ook gesteld aan ons. Wat doe je dan om daaruit te komen? Ik ben uiteindelijk volgens mij, ja, ik ben naar hout gegaan naar mijn moeder. Want ik ging ramen ophalen en dat was ook iets waar ik al de hele week naar uitkeek. En eigenlijk had ik gewoon toen verteld dat ik me niet lekker voelde. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het ook echt had uitgesproken. Want ik wilde het soort van niet accepteren. Dat ik me niet happy voelde. Want ik dacht dat het ja, dat is onzin is. Dus Weet je wel, waarom maak je je druk weer om negatieve reacties van andere mensen? Maar toen had ik het uitgesproken en uh, toen um, kwam zeg maar alles eruit. Letterlijk. En dat hielp wel. En vanaf toen ja, ging het gewoon weer beter. Een dus soort van accepteren dat ik me niet lekker voelde was het wel dat het, dat het hielp. En daarover praten. En ik denk dat in heel veel gevallen het ook wel goed is om, om je niet te erg te laten kisten ofzo. En als je zegt want vaak als je, je gewoon niet zo lekker voelt, wil je gewoon jezelf opsluiten en niemand zien. Ja. En dan word je weer sad omdat je dus niemand ziet en je voelt je weer eenzaam. Ja, dus dat en een beetje hoe dan, ja. moeilijk het ook is, want eigenlijk wil je ook niet je wil zeg maar wel afspreken met mensen, maar tegelijkertijd wil je niet afspreken met mensen. Dan moet je eigenlijk gewoon de juiste mensen hebben die je wel kan bellen op het moment dat je eigenlijk eindelijk voelt, iemand anders er niet mee lastigvallen maar die persoon kan dat wel eigenlijk gewoon je bestie. Yeah. Nou Larissa die is op dit moment het kaarsvet aan het smelten in de keuken. Dus ik dacht ik ga heel even terug en um, ja ik was net heel erg kort in mijn antwoord met het gaat goed. Het is eigenlijk een heel, hele makkelijke manier om het een beetje weg te wimpelen ofzo I guess. Maar uh, ja eerlijk gezegd gaat het ook best wel goed. Ik moet zeggen dat ik ook in de periode dat Larissa een beetje een dipje had, ik zelf ook een klein beetje in een dipje zat. Maar niet zo erg als Larissa. Ik voelde me gewoon niet zo chill. Ik weet ook bijna wel zeker dat ik, er, dat ik straks weer een klein beetje in een dipje ga. Want ik heb heel vaak een beetje... Ik ben meestal staining, maar af en toe ga ik dan eventjes downhill. En dan ga ik weer uphill. Gewoon een beetje ups en downs. En dat heeft... Heel vaak heb ik dat in het najaar. En dat heb ik al eens eerder genoemd van... Ik heb wel eens last van een winterdipje of een najaarsdipje... Maar ik merkte het al op de eerste dag van de herfst. En ik maakte echt geen grapje. Want het is grijs buiten. Ik ben moe. Ik voel me niet goed. Ik voel me niet blij. En heb echt geen zin om met mensen af te spreken. Ik wil de deur niet uit. Ik heb er gewoon geen zin in. Nu zit ik hier kaarsen te maken. En als ik heel eerlijk ben, dan hadden Larissa en ik laatst dat we een beetje door de stad aan het fietsen waren. En we fietsten op de Nieuwe Gracht. En we zagen daar een heel mooi eigenlijk beeld van de gracht. En de bomen en de blaadjes en al die verschillende kleurtjes. En het was lekker warm buiten het zonnetje scheen. Maar nog niet zomers warm, maar wel warm genoeg. En ik had echt even een momentje dat ik dacht, ja, dit is de herfst. En ik heb er eigenlijk best wel zin in. En laatst had ik ook best wel veel zin om een geurkaars te branden of iets dergelijks. er zijn echt al heel veel dingetjes die ik heel erg leuk vind aan de herfst. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft met de geurkaarsjes, een beetje gezellig doen. Dus ik ben ook weer niet zo'n zuurbraam als het gaat om het najaar, maar als, als het even kan liever niet. Maar goed, dat wilde ik even zeggen. Ik had toen echt even een momentje dat ik dacht, ja ik heb eigenlijk wel ergens wel zin in de herfst. Maar voor mij zijn het echt van de herfstdagen met een zonnetje dat het warm is. Die vind ik super chill. En dan de dagen dat het echt heel koud is en grijs en het regent en het waait heel erg hard. Ik gewoon niet zo happy, automatisch. Dan kan ik ook best wel chagrijnig zijn. Nu had ik nog een andere vraag uh, gezien en dat was... Uh, vinden jullie het niet jammer of zonde dat je niks meer met je hbo-diploma doet? Ja, eigenlijk niet. Het, ik, wat wij nu doen, dat is YouTube en dat is de blog en dat is social media. Dat is echt hartstikke veel werk, echt een vak apart. En ik doe het samen met mijn beste vriendin en zus en ik vind het super leuk om te doen. Dus ik heb er echt totaal geen spijt van eigenlijk dat we daar niks mee doen. Want als ik nu moet inbeelden dat ik iets doe uh, met mijn diploma en ik heb voeding en diëtiek gestudeerd en dan nieuwe product management. Dan zou ik waarschijnlijk in een fabriek staan van een uh, merk en werken aan nieuwe producten. Maar ik zou waarschijnlijk niet die leuke creatieverling zijn die die producten bedenkt en mag uitbrengen en zo en dan zit daar ook weer allemaal voedregelsjes aan bedacht dat je er maar zoveel suiker in doet je bent volgens mij en niet helemaal vrij en ik zie mezelf gewoon niet daar staan of zo ik denk niet dat ik dat ooit zou willen doen ik ben wel heel erg blij dat ik een HBO diploma heb dus ik heb ook HBO denkniveau en ik vond het ook een hele interessante studie maar ik denk dat als wij ook zouden stoppen met de blog en YouTube. Ja, dat ik misschien nog steeds niet een, een, een, een baan in die richting zou doen. Ben ik je beste vriendin? <laughs> Rissa komt nu de hoek omschuiven met de vragen, ben ik je beste vriendin? Natuurlijk. Ja, ik wilde ook eventjes inspringen, want ik, ik heb dan veiligheid gestudeerd. En ik denk als ik een baan zou hebben, dan zou ik heel graag het liefste zeg maar, iets met evenementenveiligheid... Uh, willen doen. Er komen zo ontzettend veel regeltjes en, ja. en dingen bij kijken. Wat natuurlijk heel logisch is, want je moet allemaal veilig zijn. Alleen kan ik kan me heel goed voorstellen dat je dan op een punt zou komen, dat je iets hebt van wow, dit zou eigenlijk super vet zijn voor dit feest of dit evenement. Maar het kan niet, want ja. het is totaal niet veilig. En dat zou ik ook wel heel jammer vinden om dat tegen te komen. Ja. Maar alsnog natuurlijk altijd safety first. Maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Als dus je dan toch een beetje die blokkade van creativiteit en veiligheid, dat dat heel erg uh, samenkomt. Ik denk dat het met, ja, met heel veel dingen wel is. Want met voeding is het bijvoorbeeld dat je dan zoiets hebt van... wow, dit lijkt me echt een super lekker gerecht, dit wil ik uitbrengen. Maar als je het dan uh, in een supermarkt wil laten komen... en je wil er geld mee verdienen... dan moet je bijvoorbeeld zorgen dat je minder dan zoveel... Uh, suiker in hebt, zodat je bijvoorbeeld erop kan zetten uh, low sugar. Ja. En dan moet je er weer zoveel vezels in hebben, zodat je kan doen rijk aan vezels, want dat maakt het interessanter. En natuurlijk hoeft het allemaal niet. En er zijn best wel veel regels als het gaat om voeding. Ja, en het is natuurlijk niet dat we nu natuurlijk helemaal geen regels hebben, want dat is natuurlijk ook zo. Er zijn soms regels wat je wel ja. niet voor, moet vermelden, voor op welke manier en zo. Dus we hebben dat natuurlijk nu ook, maar ik denk dat we nu wel echt een grote. In ieder geval, we kunnen heel veel creativiteit kwijt. Nee. We houden natuurlijk altijd aan de regels. I love rules. Ja, echt? Ja. Nee, maar echt? Ja. Hou je echt van regels? Ja, ik hou van dingen volgen. Dat heb ik al laatst verteld. Oh ja. ja. Ik ben heel erg van dingen volgen en ik kan niet zo heel goed nadenken. Maar oh, dat, dat is, er. dit is dus het grote verschil tussen mij en dus deze. Ik heb juist ja. zoiets van. Ja, dat kan ik misschien niet zeggen. Dat is weer verkeerde invloed. Maar ik heb zoiets van. Uh... Fuck the rules. <laughs> De camera viel net uit, dus vandaar dat hij zo abrupt stopte. Maar uh, om er even op terug te komen. Ik ben niet zo'n rebel als dat ik nu klink. Maar ik heb wel gewoon. Kijk, als ik een deur zie en erop staat. Je mag hier niet naar binnen. Dan wil ik naar binnen. Maar dat is er niet. Nee. <laughs> maar ook als iemand zegt. Dit mag je niet doen. Dan wil ik het juist doen. Je moet is even wel gevallen is je bij mij. <laughs> ja, ja voilà. zie je. Uh, wat, nu, wat ik nu even opnieuw ga vertellen, en wat ik net uh, zei toen de camera was uitgevallen, is dat ik me heel goed kan herinneren dat vroeger, toen ik een jong klein Tara'tje was, toen was ik nog helemaal rein en. Uh... Rijn. Nou, je zou eens haar foto's moeten zien van vroeger, en dan is het echt gewoon van. Scary. Gewoon echt zo'n enge baby, altijd heel boos. Keek ze echt gewoon. Mm. Wauw. Dus mij, I don't know, het lijkt eerder <laughs> als een little devil gewoon. Anyways, toen durfde ik niet zoveel, hield me aan alle regels, totdat mijn big sis een keer tegen mij zei, ah oh joh, dat doen we gewoon. En Larissa, ik weet niet meer wat het was en Larissa kan zich ook niet was herinneren, ik het wel, maar de regel werd verbroken op dat moment. Dat is gewoon voor mij heel erg memorabel geweest. En Larissa okay. ontkent het, kan zich niet herinneren, maar het was gewoon echt iets heel simpels. Als we mogen niet uh, buiten het hek komen. En dat jij dan gewoon alsnog buiten het hek ging en dat ik zei, maar dat mag niet. <laughs> en dat we het dan toch deden. Zoiets dus Wie weet, hè? we zouden het even moeten maken. Miss Angel over hier, uh, dat valt ook allemaal wel weer mee. Maar het betekent ook niet dat ik een of andere een rebel ben. Maar ik heb wel zoiets van, weet je, regels zijn goed. Maar niet altijd. Als het om ja. make-up gaat of zo, heb ik ja, ook zoiets nee, van nee, er zijn nee, geen dan, regels. En net zoals met mode is er ook geen regel. Nee, ja, ik weet ja. ja. niet eens meer waar we het over hadden. Ik nou, weet wat wel, ik wel uh... weet is dat we inderdaad nieuw um, kaarsvet hebben. En dit is volgens mij bijna helemaal wit. Want het zijn ja. echt die mooie kaarsjes die helemaal perfect waren en niet gebrand. Even kijken hoe ver we komen. Het is best wel veel, maar ik weet niet of we er alles kunnen vullen. Maar ik heb gelukkig nog meer uh, vaccinelichtjes die we kunnen gebruiken. Maar wil jij anders nu gieten? Oh nee! nee. Oh nee. Ris. Hoe doe je dat dan? Oh mijn god! Leg gewoon! neer! Wat moet ik doen dan? Okay, hoezo oh gaat het niet? Hoezo kan jij het dan nou wel? Ja, harder denk ik. Maar het is morst alsnog hoor. Ja, dat is een goede hoeveelheid. Ik weet niet, heb je genoeg daarvoor? Ja. Want anders kan je die andere doen. Ik ga het doen, ja. Oké, okay, ja. Niet genoeg. Ah. helemaal? Helemaal niet. Het heeft, hij heeft 2 centimeter in plaats van 3 centimeter aan de bovenkant. Vind je dit te weinig? Ja. Oké. Okay. Ik heb hier nog... ah, ik, ik weet uh... je wel dat we te weinig hebben, omdat je de helft over de tafel heen hebt gegoten. We hebben hier nog twee, of eigenlijk drie. En ik heb ook nog deze. Dus ik stel eigenlijk gewoon voor om gewoon weer precies hetzelfde te gaan doen. Oh, Ja. Ik zie nu ineens een vraag en dat is, wanneer ga je een My Boyfriend, dat is mijn make-up video maken? Want ja. je hebt meer dan 100k en dat is inderdaad iets wat jij, wat je vriend zou gaan doen. Ja, ik heb ik het vergeten. Ik was vergeten, vergeten mijn... dat we dat zouden doen. Ik was het echt totaal niet vergeten. Dus dat hij nog niet online is gekomen heeft daar uh, echt niks mee te maken. Maar het is nou, ik heb het inderdaad al aangegeven van, hey, hallo, ik heb die 100k behaald en dit is wat je hebt beloofd. En toen zei hij ja, maar ik heb niet gezegd wanneer ik ga opnemen. Dus dat is nog even een discussiepuntje. Ja, nee. Hey. Maar is hij loopt zich nu een beetje weer terug te, terug te krabbelen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga echt mijn best doen om dat zo snel mogelijk op te nemen voor jullie. Ik ben heel erg benieuwd um, hoe hij dit überhaupt gaat doen. Want eigenlijk houdt hij dus helemaal niet van camera's en social media. En als je hem dus op een camera ziet, dan komt er weer een of andere voet in beeld of iets anders vaags. Dus ik. Ik heb ook echt zo'n gevoel van wat voor jongen denken jullie dat mijn vriend is. En ik ben heel erg benieuwd of hij niet heel anders gaat overkomen, omdat hij zich waarschijnlijk heel erg awkward voelt. Dus ja. dat is het enige wat ik wel heel erg spannend vind. Maar het, is, ja, maar het is altijd zo'n beetje een dingetje als je ik, op camera ja, bent ja Ik beloof je dat het echt een hele leuke jongen is. Staat zeker nog op de plek. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Dus in ieder geval, dat komt er aan. En dan komt er ook nog iets van, ik denk gewoon iets waarbij jullie misschien iets kunnen winnen of iets dergelijks. Als een soort van. Ja give back dat we zoiets moeten doen dus dat komt er aan en winterrolls waarschijnlijk maar geen autumnrolls. Oké okay, maar ik moet er dus wat meer vaart in gooien. Zal ik hem in die rode of in die andere doen? Oké okay, ik doe hem hier. Maar weer, echt hè? één keer ban. Oké okay, dat vind ik lastig. Oké okay, komt ie aan. Eén, twee. maar ja nu heb ik dus weer heel weinig over. Oké okay, we gaan die aanvullen. Dus dan wordt het wel een mix kleurtje. Wordt waarschijnlijk een soort van een hele zachte oranje kleur. Ja dus hier voel ik me beter bij. Ja? Ja. Het nou, is niet echt een echt... hele nieuwe DIY of een sterkelijksmaar. Nee, en ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze straks uitkomen te zien. Want zoals je uh, wel snapt, moet het dus nog even flink harden en opdrogen en dergelijke. Maar ik ga sowieso voor jullie filmen hoe het er straks uitziet als ze echt werken. En ik hoop ook heel erg dat je dat knetterende effect gewoon heel erg goed hoort. De perfecte toevoeging aan de herfst en de winter. Ja, want dus... de geurkaars is al chill. En ook nog dat, dat knisperende haardvuur idee ja. hebt. Hallo, het is nu wat laat op de avond en ik ben ondertussen de video aan het editen. En hierachter heb ik de kaars staan, dus die wilde ik eventjes gaan, uh, ja, het loontje gaan afknippen en gaan aansteken en dan kijken hoe die werkt. Zoals dus je kan zien is het loontje veel te lang, dus ik knip hem wel even een stuk af. Ik denk hier. Even maar aansteken. Even goed in de fik zetten. Kom op! Oké, okay, ik moet hem weer eventjes opnieuw aansteken, zo te zien. Zo, nog een keertje even aansteken, want hij moet nu een beetje het kaarsvet gaan raken. Want dan pas gaat hij echt goed branden. Oké, okay, het lijkt erop alsof hij nu blijft branden. Yay! Ik moet zeggen dat ik nog niet heel erg dat knapperende haardvuur effect hoor. Maar ik ga nog heel eventjes afwachten. Maar ik ben al blij dat hij tenminste brandt. Het eindoordeel is dat ik super blij ben dat de kaars brandt, zoals je kan zien. Maar echt dat geluid, wat ik eigenlijk verwacht had te horen, dat mis ik een beetje. Dus dat is in dit geval wat minder aanwezig. Maar ik ben wel heel erg blij dat hij gewoon lekker aan het branden is. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Als je onze vorige video's nog niet hebt gezien dat was een AliExpress shoplog en een andere video. Wat is het? Een Indonesië vlog. Klik dan eventjes naar de beschrijving op de linkjes. Dat was echt een hele rare zin. Of op het i'tje hierboven om die nog eventjes te bekijken. En geef deze video een duimpje omhoog als je het leuk en gezellig vond om met ons eventjes te kletsen. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zodat je in ieder geval de 100k video Boyfriend mijn My Makeup ja, video nou, niet mist. En ja, super bedankt voor het kijken. En als je het op zondag kijkt, een hele fijne zondag gewenst. En kijk het op een andere dag een hele andere fijne dag gewenst. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.